Ieder sloofje heeft 18 van deze mandalaatjes. En alle 36 zijn anders. En als ik zoiets doe, ik, ik doe dit niet uit een boekje. Dit is intuïtief, volledig intuïtief. Dit is ook een van de voorbeelden wat we vorig jaar in Armenië hebben gedaan. Dit zijn slofjes. Dit is dan ook natuurlijk weer een techniekje hoe je wol kunt verbinden met speciale uh, techniekjes. Maar wat heel leuk is, ik breng dit soort dingen daar. Maar dit, dit is Armeense naaldkant. Dat leer ik dan weer van de vrouwen daar. Lucine is, uh, is hier heel bedreven in. En uh, heeft er ook boeken in geschreven. En die uitwisseling is natuurlijk eigenlijk het allerleukste. Van als je technieken met elkaar kunt uitwisselen, is dat heel erg leuk. Als je naar die basisprincipes van net, is de balvorm. Dit is 100% wol. Je maakt een basisvorm. En terwijl je velt kun je dat boetseren. Je moet het wel in de basis leggen. Je kan niet een pluk. Je, je legt het in de basis, maar terwijl je veld, breng je het in de vorm. Deze is 60 centimeter hoog en zeker ook 50 centimeter breed. Hij zat in uh, een tentoonstelling in Tirol, in uh, Italië. Het is een veldwandelroute. Uh, alles is buiten. Het doel is eigenlijk om te kijken hoe lang heeft het nodig om weer terug te keren naar de natuur. Maar deze is gestolen. Hij is weg. Ze hebben me, hij was al twee maanden weg. Toen hebben ze me bericht gegeven dat hij weg was. Maar nooit meer iets van geworden. Dus ik weet niet wat er hem is gebeurd. Hier ja.